السلام عليكم وحطولات على وبركاته وإخوتي إخواتي ومرحبا بكم في نهار جديد وفلاج جديد كي اليوم وكيف تعرفوا اليوم التلات هو اليوم اللي كان فيه يعني بعد ركوب السنة عندنا واحد خارج مع المدرسة لواحد إداعة اللي هي إداعة التلفزيون والراديو خلد ألان كيف تعرفوا خلد ألان هي واحد بال في, في هولندا نطلبهم الله يعجبكم هذا الشيء اللي غادي نشوفه لأنه شيء زوين ومفيد إذا نخليوكم معنا En vervolgens kunnen ze bij mij en ik moet nalopen of het qua geluid goed is, niet te hard, te zacht, dus in balans is en of de kleuren goed zijn. Nou ja, ik heb wat aan de kleuren moeten stoeien, dat zal ik je even laten zien. Want als je al naar dit shot kijkt, het eerste shot, toen je ik het zo voor en nu hebben we beginnen met golf één. وين الغرفه المونتاج <تصفيق> ديتها كيف شو وازت يعني السيد من <تصفيق> <تفاصيل تصفيق> يعني من صوت ومن <تصفيق> الوان <تصفيق> Dank je wel. كيف تشوفوا هذا السيديو الإخباري وهذه الشاشة اللي تشوفوا مرها كاميرا يعني الموديع تقدر يقرأ التكست وعينيه في الكاميرا أنتم ممكن تشوفوا شيء رائع هذه قاعة الإخراج قاعة صغيرة وقاعه كبيره كبيرة Ik heb een keer met de voor de show. Ah, heel was leuk. Ja. Een Hallo. van. Hi. We de studio. Hoi. Kijk, camera met is de Lekker, je je wel je het aan moet gaan. Maar goed, mm. uh, kijk voor de krabbers, ik heb er een vrijdagmiddag Ja. de ja. ja. Nou, hier zitten, dan moet je je voorstellen, vrijdagmiddag hebben we hier dan uh, de tolkstel de week van Gelderland. En als ik het publiek zeg maar verspreid, hoor door other... een ja, hele ruimte. Zit weet niet precies wanneer heb hier, want ik heb uh, ook even die nog in... Klopt, in, uh... ja, dit is vrij recent. Oké. Okay. Aan deze golf de radio, we hebben de moeder met <tout> een moeder met een moeder. En dat is misschien wel mooier dan nu. Met al die we hebben alles wordt de foto vastgelegd hè? Dus, je, je kunt ook niks meer erbij liggen. Ja. En je moet ook kunnen doorstappen hè dan. Dat mag natuurlijk ook. En ik zeg het nog een keer: stuur vooral je lunch een foto daarvan, liggend, AUB want gisteren hadden we een paar staande foto's en die worden als je die, oh, die gaan foto's. Gaan nee, zien, nee. ja, met, met, nee, mensen die liggend liggen lunchen, dat vind ik een echt oh, een beetje Romeins lunch, oh, oh, alles wat erbij hoort, ja, erbij. Ja, mag ook, dus als ja, je liggend luncht en jezelf wilt, uh, ze bellen uh, al, ja, dat ja, is dus dus thuis, dat ben je nou, nee, die er belt is de dierenarts, huh? de dierenarts die vandaag wil, Ik ga er nu goed in zaten vandaag. Ik vlog me wel uit en ik heb vlog is